Nou, ik heb een auto gemaakt dat uh, op zonne-energie dat, dat zonne licht geeft en dat ja, dat, dat met een recycled ventilator uh, ja, rijdt. <middels> um, dat er minder benzine wordt gebruikt voor auto's en dat het milieu minder vervuild wordt. Omdat het heel slecht is voor iedereen, zeg maar, want bijvoorbeeld je eet de vis en de vis eet jij zelf op en die vis heeft plastic opgegeten en jij eet de plastic dan weer op, zelf ja. en dan word je ziek. Ik vond het best wel leuk, want ik heb heel veel dingen geleerd en wat je best kan doen en dat je heel veel dingen kunt maken van recyclerde spullen van flessen en zo, ja.